Ik ga nu ook gewoon even niet meer liegen over dat we op de 10 miljoen zitten, want Jongens, ik er helemaal Jongens, ik weet niet of jullie het al door hadden, maar ik heb gelogen tegen jullie. Het is allemaal leugen. We zitten eigenlijk maar op de 13 abonnees, het was geen glitch. Ik heb het allemaal bij elkaar gelogen en het nou niet liegen. Ik heb tegen hem verteld, ga nou liegen, dat is leuk voor de stream. Ik vond nee... het helemaal niet leuk. Nee, hij, hij, kan, hij is ook een eerlijke gast, hij kan niet tegen liegen. Nee, ik vind, ik heb, ik vind ja, echt het ja, ergste wat er is. Ja, en ik heb hem gewoon gedwongen om die, die leugen <laughs> toe te vertellen aan iedereen. En iedereen gewoon, die het gelooft ook. Ja, iedereen gelooft dat. Dat is en nog het ergste, dan het moet, ik mijn, moet ik hem met ja. mijn droge ogen gewoon gaan zeggen van ja, nee dat klopt. Ja. <laughs> Ik zit er ook echt gewoon, ik zit er ook helemaal doorheen joh, dit is echt Dus, dus bij deze, ja. het spijt ons. Ja, het is oh. echt. het spijt ons voor het leren, echt We zijn echt. helemaal niet groot. En moet ik ook, als we dan toch nu echt alles aan het opbiechten zijn. Die gast die, die net bij ons binnen was, dat was niet hierbij. Weet je wat het was? Dat was een vader. Dat is een leugen, niet liegen. Ja, sorry, nee. Ja, zie je, ik blijf maar liegen. Ik ben gewoon zo rot kind ben ik. Hoe kunnen mensen nog met me samenwerken? Hoe kunnen nog mensen nog vrienden van mij zijn, joh? Ik ben gewoon een leugen op het internet. Heer uh, god zo, ja. de kan toch niet meer nou, dit? Ja, nou, maar, jane, maar, jane. maar, maar, maar. Uh, maar, we moeten wel, we moeten wel Even bedanken zijn. voor de 13, 13 abonnees. Ja, 13 abonnees. We zijn echt, ondanks dat het geen 13 miljoen is. Zijn we echt onwijs super dankbaar. trots op. Ja, we zijn echt onwijs dankbaar dat we nu al op de 13 abonnees zijn. En ook echt vooral voor de mensen die er al vanaf het begin of aan bij zijn. Die ons al hebben geabonneerd, geliked, gecomment. Uh, love, heel ja, veel love. Ja, ja, gewoon heel veel love. Gewoon verteld hebben welke spelletjes wij moeten gaan spelen. Want wij weten echt niet wat voor spelletjes we dan moeten nee. spelen, hoor. Nee, het, en... aan dit spel kwamen we gewoon op omdat het gratis uh, bijna gratis was. Ja, <lacht> <lacht> met onze puntige handjes konden <lacht> we daar bij de toonbalk. <lacht> He, mogen we ook we, we gratis meenemen of niet? <lacht> Ja, we zijn beginnende YouTubers. ja. Nou, ik wil wel even bedanken. Het is echt gewoon... Het wordt een heel mooie tijd. Ik, ik denk ook, uh, straks als we op de tien... Onze eerste goal is tien video's maken. En die uh, online zetten. En dan gaan we het wat iets meer promoten. Want we hebben het nu nog al low key gehouden. Dat we het nu nog even, nog even willen opbouwen, zeg maar. Gewoon de Juist. views en de, de video's. En we willen er gewoon voor zorgen dat we iets beter in het YouTuber worden en iets beter in het streamen. Nou, je kunt daar vandaag wel zien dat het helemaal nog niet zo is, maar... Uh... <laughs> vandaag was echt. echt de meeste, slechtste stream ooit. Ja, oh, er wordt trouwens danken... wel um, alsjeblieft gezegd ja. in de chat bij mij. Oh. oh, dat is mooi. Dat is Rory Aestermans. Ja. I love you, man. <laughs> je, bent echt, je bent echt onze held, gewoon. Ja, trouwens. Dat fans. soort mensen die helpen ons er gewoon doorheen. Hè? Als wij er helemaal doorheen zitten, Zoals nu. dan zijn dat soort mensen er gewoon bij die, die ons gaan helpen. Dus, en dat, dat willen we hebben. Ja, dat soort mensen willen we hebben. Echt bedankt. En uh, ja, dit is, van, ja, het is gewoon het begin van iets heel moois. Ja, morgen en, komt er een, uh, een nieuwe video online. En vandaag is er een nieuwe video online. En... Ja, dus het is dus helemaal heerlijk. En, de, en het wordt, kan allemaal gezien worden bij het ietje rechtsbovenin die in de video gaat verschijnen. You.